Hallo, vandaag kijk je naar beroemde katten. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vindt. Ken je ook nog beroemde katten? Laat het me weten. Veel kijkplezier! In Egypte had de kat een goddelijke status. Ze was de beschermer van de farao en van huis en haard. En beschermde tegen geesten en ziektes. Als de kat stierf, bouwde het hele gezin door een wenkbrauwen af te scheren. Het woord kat stamt van het Egyptische woord katta af. Maneki Neko is de Japanse gelukskat. Hij is vaak in winkels te zien zwaaiende pootjes zal geluk en rijkdom brengen. Er zijn vele legendes over Maneki Neko. Eén ervan is dat een land die een naam zag zwaaien, de land die ging naar de kat toe, en het volgende moment sloeg de bliksem toe op de plaats waar die eerst stond. Hij schreef zijn geluk aan de zwaaiende kat toe. Felix de kat was de eerste tekenfilmkat. Deze Amerikaanse tekenfilm was vanaf 1919 te zien en was in de jaren 20 van de 20ste eeuw, de tijd van de stomme film, internationaal de beroemdste tekenfilmfiguur. Missetto was de favoriete kat van paus Leo XII. Missetto was een rode Cyperse kat. De paus nam zijn kat overal mee onder zijn kleding. De kleermakers moesten zijn kleding regelmatig herstellen, maar dat stoorde de paus niet. Missetto was altijd aanwezig tijdens zijn audiënties. Hij voerde Missetto met de hand en had altijd samen met hem. Op het sterfbed van de paus hield Missetto hem warm. Dit is het graf van scheepstimmerman Henry McNish. De kat op zijn graf is Mrs. Chippy. Tijdens zijn leven nam Niche deel aan de Zuidpoolexpeditie onder leiding van Ernest Shackleton. Hij had de kat gevonden en noemde haar Chippy. Expeditieleider Shackleton was blij met de kat omdat deze muizen en ratten op het schip kon vangen. Omdat Chippy Niche overal volgde als een jaloerse vrouw werd ze Mrs. Chippy genoemd. Ook toen later bleek dat het een kater was. In januari 1915 kwam het schip vast te zitten tussen de ijsschotsen. Na een half jaar hield het schip het niet meer en moest de bemanning een kamp op het ijs opzetten. Om te overleven werd besloten om een tocht van honderden kilometers naar het land te maken. Shackleton besloot om Mrs. Chippy en de aanwezige honden af te schieten om hun overlevingskansen te vergroten. Het schijnt dat Menui Nish hem dit nooit vergeven heeft. De elektrische spoorwegmaatschappij Wakayama in Japan besloot in 2007 om het slecht lopende Ida station meer onder de aandacht te brengen door een stationschef te benoemen. Tama kreeg een pet en een insigne en werd zo de mascotte van het station. Ze zat of lag op haar gemak bij de ingang en groette de passagiers. Ze werd heel populair in Japan en zelfs wereldberoemd. Het station werd massaal bezocht. Het station heeft zelfs het Tama Café en een souvenirshop die geheel gewijd is aan Tama. Alles in het station is op enige wijze versierd met de beeldenis van de kat. Het station heeft de vorm van een kat, er zijn afbeeldingen van Tama op stoelen en de treinen dragen haar beeldenis. In 2013 werd ze zelfs tot vice-president van het bedrijf benoemd. Ze had de stagiaire Nitama, dat tweede Tama betekent. Op 22 juni 2015 overleed ze op 16-jarige leeftijd aan hartfalen. Ze is postuum tot eervolle eeuwige stationschef benoemd. Nitama heeft de plaats van Tama ingenomen. De gelaarsde kat komt uit de sprookjes van Moeder de Gans uit 1697 van de Franse schrijver Charles Perrault. De jongste van drie zonen erft een kat. De kat is geen gewone kat, maar vraagt om een paar laarzen en gaat vervolgens uit jagen en stelen voor zijn meester. Op een dag, wetende dat de koning langs zal rijden met zijn dochter, zegt de kat tegen zijn meester dat hij al zijn kleren uit moet doen en de rivier in moet gaan. Als de koning de hulpkreten van de kat hoort, stopt de koets. De kat vertelt de koning dat zijn meester de markies van Carabas is en dat hij aan het baden was en van al zijn kleren beroofd is. De koning neemt de markies mee naar het paleis en de prinses wordt meteen verliefd op hem. De kat slaagt erin om het huis van de reus af te pakken en zo denkt de koning dat het huis en het land van de markies is en raakt erg onder de indruk. De markies en de prinses trouwen en de kat kan voor de rest van zijn leven achter de muizen aan zitten. Meer weten over beroemde katten? Lees dan het artikel Beroemde Katten. De link staat in de beschrijving. Ken je nog meer beroemde katten? Laat het weten. Vond je het een interessant filmpje? Een duimpje wordt gewaardeerd.